Mensen, welkom bij Jan de Cabrioman. Vandaag gaan we iets anders doen. Ik heb uh, Jelly meegenomen. Hoi. En, <laughs> en we gaan vandaag een schep namaken in het uh, aluminium. Naar gieten. Uh. En dan dus zullen we eens kijken hoe we dat gaan doen. Bewegen Jan, komt snel af. Huh? Huh? Oh, het komt eruit. Dit is de schep die we als al hebben gebruikt. Onze eerste poging is niet helemaal gelukt. De tweede poging ook niet. Maar onze derde poging is helemaal gelukt. We zijn ook van het midden uit gaan gieten. We zien hier het voorlopige eindresultaat van de schep. Er, moet nog een, er moeten nog een paar dingetjes bijgewerkt worden. En we moeten nog een stil maken. Maar dat is voor een volgende video. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en hou